Welkom in Monopoly. Het is nog steeds prachtig weer, heerlijk. De mensen zitten lekker op het strand. Ik zal de loop van de dag nog meer voor Monopoly Ik laten zien. Niet alle makkelijke, smalle straatjes. ontzettend leuk. We echt leuke appartementen met dakterras, uitzicht op zee. En de zee is natuurlijk prachtig hier. Deze Monopoly, lekker door het historisch centrum aan het wandelen, Piazza Giribaldi. erg leuk. goede cocktailbar hier achter mij. Aan de andere kant, ronddraaien. Aan de andere kant hier hebben we boven, boven een prachtig appartement. Dat je midden eigenlijk in de drukte kunt zitten. Heerlijk. Loop we verder, vanmiddag ga ik naar Marijke toe. Die woont niet hier in het centrum. En niet, maar we vind het leuk. dan moeten we echt werken. Dit lijkt me niet echt te werken binnen,